In deze serie ga je zelf een website programmeren. In de online html editor voor kinderen, webtink. In deze missie kleur. In de vorige missies heb je onder andere een eerste idee voor je site op papier gezet, tekst, afbeeldingen en een YouTube video op je site gezet. En in deze missie gaan we kleur aan je site toevoegen. Wat heb je daarvoor nodig? In deze missie heb je weer alleen een laptop of computer met internettoegang nodig. Open je browser en ga naar de WebTink pagina. Klik op pagina's bewerken. Misschien heb je je al afgevraagd hoe je de kleuren van je website kunt aanpassen. De achtergrondkleur veranderen bijvoorbeeld, of de tekst een mooie kleur geven. Dat kan in het bestand style.css. CSS is eigenlijk een andere taal dan HTML, maar HTML en CSS kunnen goed samenwerken. HTML is bedoeld om de inhoud van je site aan te passen. CSS is bedoeld om het uiterlijk van je site aan te passen. Klik maar eens op staal.css. In het staal.css bestand zie je de volgende code. In de eerste missies heb je geleerd dat de inhoud van jouw site tussen de body tags in de HTML-code staat. In de CSS-code kun je nu het uiterlijk van wat in de body van je site staat aanpassen. CSS-code is net als HTML geschreven in het Engels. Tussen de haakjes staan op dit moment vier dingen die je kunt veranderen. Font size, de lettergrootte. Font family, het lettertype. Background color, de achtergrondkleur. En color, de kleur van de tekst. Later, als je meer CSS leert, kun je daar nog van alles aan toevoegen. Bijvoorbeeld hoe een knop of een tabel eruit moet zien. Maar voor nu houden we het bij deze vier. Laten we eerst eens naar de tekstkleur kijken. Op dit moment staat er color, dubbele punt, black. De tekstkleur is zwart. Verander black nu eens in een andere kleur. Je kunt kiezen uit een aantal kleuren. Red, rood. Yellow, geel. Green, groen. Maar ook cyan, turquoise. Blue, blauw. Magenta. Paars, orange, oranje, white, wit, grey, grijs en natuurlijk black, zwart. Ik kies white, wit. Ik verander de code en klik op opslaan. Nu jij. Kies een nieuwe tekstkleur en pas je CSS-code aan. Sla de code op en klik op index.html en bekijk je site. Dat was makkelijk, toch? Nu de achtergrondkleur, dat is iets ingewikkelder. Kijk maar. De achtergrondkleur, de background color, heeft een kleurcode. FFED66. Deze code betekent in dit geval geel. Zo heeft elke mogelijke kleur een specifieke code. Blauw is bijvoorbeeld FF0000. En roze is FFB4DA. Gelukkig hoef je niet al deze codes te onthouden. Er zijn namelijk meer dan 16 miljoen mogelijke kleuren. Handig daarom is dat er in WebTink een kleurenkiezer zit. Kijk maar eens onderaan de pagina. Klik op kleur en sleep het kruisje naar de kleur die jij mooi vindt voor de achtergrond van je site. Als je een kleur hebt gevonden, kopieer je de code en plak je deze in je CSS. Overtypen kan natuurlijk ook. Klik op opslaan en bekijk je site. Gelukt? Mooi! Voor de tekst kun je natuurlijk ook een kleurcode gebruiken. Kijk maar. Pas nu zelf de kleuren van je site aan totdat je helemaal tevreden bent. Zet de video maar even op pauze terwijl je dit doet. Je bent klaar? Mooi, dan heb je je zevende medaille verdiend. In de volgende missie gaan we extra pagina's en links aan je site toevoegen. Mocht je een vraag hebben, dan kun je altijd even contact met me opnemen. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende missie.